Hey daar, ik ben Merlijn Twaalfhoven. Komende woensdagavond in half 25 in Alkmaar gaan we Het is aan ons organiseren. Een mix tussen theater, muziek en een interactieve ja, werksessie. Want ik ga uh, niet alleen vertellen hoe ik zelf mijn weg vind uh, tussen de grote wereldproblemen die er zijn en datgene wat ik kan doen, als uh, muzikant, als componist, maar vooral als iemand die zich zorgen maakt en die weigert om zich machteloos te voelen door al de grote ontwikkelingen die er zijn. En mijn weg, mijn zoektocht wil ik heel graag delen met jou. Uh, ik roep eigenlijk iedereen op die uh, weet dat hij creatieve dingen kan, dat hij dingen kan voor anderen dat je kunt verbinden met mensen in je omgeving, maar tegelijkertijd dat je zoekt naar een groter verhaal, naar meer samenwerking, een groter verband, zodat we samen echt iets kunnen betekenen in ja, toch die hele bijzondere, uitzonderlijke tijd waarin we leven. Tijd van grote verandering, een tijd waarin er heel veel moet gebeuren, maar ook een tijd waarin er heel veel kan, als we onze krachten kunnen bundelen. Ik hoop je te zien. Dinsdagavond.